Het is dus vandaag Nationale Opruimdag. Dus vandaag uh, uh, wordt in heel Nederland extra aandacht uh, geschonken aan uh, dat we de buurt een stukje schoon, uh, schoon houden. En uh, ik doe daar mee vanuit uh, Schone Helden-Ede. Ja, dus ik, ik ga met de skier dus een rondje, dan ben ik sneller dan uh, dat ik loop. Dus dan kan ik wat, uh, wat meters afleggen, ja. Ik ben René van Genijgen. We zijn hier uh, bij Stadsvarkens en Stadsvarkens is uh, lid van Schone Helden. Dus wij ruimen het hele jaar door op en vandaag speciaal. Ik vind het, uh, ik vind het wel bevredigend als, uh, als ik opgeruimd heb en uh, het heel erg netjes is. Dus in die zin uh, is het gewoon ook lekker om te doen. Als ik op vakantie op het strand loop, dan uh, gaat er ook veel tijd in zitten om meenemen van een rotzooi. Ik storm er heel erg aan, maar ik geniet er wel van als het opgeruimd is. Het is opschoon daar. Ik doe dit niet in mijn eentje. We hebben een, een, een, een, in de buurtvereniging een groep mensen opgericht, de straatjutters. Nou, wij doen dit dus niet uh, alleen vandaag, wij doen dit iedere maand. En dan halen we toch zo'n twee vuilniszakken vol uit de wijken. We hebben wij deze maand zelfs twee flessen lachgas gevonden. Uh, matrassen, uh, we vinden van alles. Het is echt uh, soms hopeloos. Ja. Ja. Nou, elke dag pakte ik één blikje op. Ik had ooit ergens gehoord dat zei, als iedereen dat zou doen, dan is de aarde schoon. Dus dat vond ik wel een mooi uh, om mee te nemen. Mensen die het willen opruimen, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Uh, als ze zelf bezig zijn, dan krijgen we regelmatig complimenten. En dat zie ik ook bij anderen gebeuren. Uh, ik, ik kan het ook aanmoedigen, want het is ook uh, het is en leuk om te doen. Uh, je krijgt een goed gevoel van. Uh, mensen om je heen krijgen gewoon een duimpje op straat. Het is voor een betere wereld en vooral voor onze toekomst. Ik denk dat eigenlijk iedereen wel wil dat het buiten gewoon, uh, gewoon schoon is. Ja.